Mijn naam is Tom en wil u graag vertellen over de buitenrollator lichtgewicht, makkelijk opvouwbaar. Zoals elke rollator heeft ook de lichtgewicht rollator voor buiten remmen, parkeerremmen, zodat u veilig kunt gaan zitten en veilig kunt opstaan. Massieve wielen, een opvouwbaar frame en natuurlijk handvaten die een hoogte verstelbaar zijn naar lang lengte. Wat is specifiek aan de lichtgewicht makkelijk opvouwbare rolator? Allereerst natuurlijk het lichte gewicht, daarom is de rollator wat makkelijker mee te nemen en wat makkelijker in de auto te tillen. Als tweede is deze rollator makkelijk opvouwbaar, inmiddels van eenvoudig de zitting op te tillen. En een rollator die netjes opgevouwen is en zo achter uw auto meegenomen kan worden. Een volgende aspect van dit type rollator is dat die veelal worden uitgevoerd met een rugleuning die ook het zitten op de rollator wat comfortabeler maakt. Dit type rollator heeft daarnaast veelal ook een grotere zitting voor wat meer zitcomfort. Natuurlijk wordt deze rollator ook de Tomzorg compleet geleverd. Dat betekent inclusief stokhouden. Inclusief een blaadje met knoppen, zodat die keuren op de zitting blijven zitten en er niet af kan glijden. En natuurlijk het bekende mandje dat voor aan de rollator bevestigd kan worden. Dus als u een wat lichtere rollator zoekt, wat makkelijker opvouwbaar, dan is de licht-licht-rollator, zoals ik u hier voorstel, een hele goede keus. Mocht u hiervoor kiezen, wensen wij u heel veel plezier met dit type rollator you